Ik ben Bas. Mijn naam is Eva. Ik ben Chiller. En ik ben Janneke. Ah, ik ben Julie Niemans. Ik ben Elske. Uh, nou, ik zit hier nu, nu ongeveer samen met mijn vriendin Esther ongeveer een jaar. Nu bijna, Met onze zoon Elias. En ik ben de mama van Kai, van anderhalf. Uh, de moeder van Ayla. Ayla is nu 25 maanden. De moeder van uh, Romas. Oh, Ronan is twee jaar. Uh, Lois is hier, is 2,5. En, een half. en uh, mijn zoontje Lou die kan elk moment. Uh, als hij loopt, komt hij hier. We hebben uiteindelijk voor de club gekozen omdat we het sowieso heel leuk vonden om uh, ouders te leren kennen in de buurt. Dus toen zijn we gaan kijken naar een optie wat gewoon persoonlijker is. Waar je als ouder veel meer betrokkenheid hebt, de andere ouders kennen, de andere kids kennen. Omma was dat hij voor op de nieuwe opvang waar wij vonden we heel veel meer betrokken te zijn. Wij bang van ons kind. om de ouders meer te kennen. En de kinderen wat meer... Ja, meer contact met de accessen. en kinderen te hebben. En uiteindelijk gaan we hier aan de slag. En ja, dan ga je met al die kinderen blij omlaar. En dan is het geweldig. Uiteindelijk is het gewoon, die kinderen was het gewoon zo leuk waard elke, elke keer. Ik vind het zo leuk om een aantal dagelijken weken de te boven te spelen. Dus dat dat onderdeel is van mijn werkend bestaan. En ik heb haar echt veel beter leren kennen bijvoorbeeld Gewoon hoe ze met de kleintjes omgaat, hoe ze naar de ouderen toe is, wat ze moeilijk vindt, waar ze in hoe ze wordt en ook echt reacties die ik niet had verwacht. Dus dat is heel leuk om dat van je eigen kind te zien. Het zou wel heel leuk zijn om ze verder te zien ontwikkelen. Dus als ze hier weg gaan, als ze vier zijn, dan is dat in principe het laatste wat je van ze ziet. Want natuurlijk, je hebt ze echt groot zien worden van half tot vier ongeveer. Dus dat zou wel jammer zijn om te missen. Ik denk dat ik het heel moeilijk zou vinden om dan in één keer niet meer zo betrokken te zijn met al die ouders en al die kindjes. Dat je die dan eigenlijk achternaakt ofzo. Ik denk eerder dat het zou lijken op dat ik mijn werk zou verliezen. Of zo. Omdat je gewoon, je bent, het is wel een, een stuk, uh, ja, een deel van je week, wat, gewoon, wat er altijd is en uh, waar je altijd je best voor ja. doet, waar je altijd mee bezig bent. En je geeft elkaar heel veel vertrouwen eigenlijk. Ja. En je vraagt vertrouwen, omdat andere mensen het past op jouw kind, jij past op hun kind. Dus die bal die verdiept gewoon heel snel. Dat is echt uh, opvallend vind ik.